Uh, ja, het gebied of de lijn tussen neus en lippen, dat is deze plooi, uh, dat wordt bedoeld met de neus-lippenplooi. Nou, de neus-lippenplooi kan uitstekend worden behandeld. Uh, je kunt het meestal met directe inspuiting kan je hem echt heel goed wegkrijgen en in sommige gevallen moet je vanuit de jukbeenderen uh, moet je hem openkijken. Nou, en als je uh, geen filler wil gebruiken, kan je hem ook be behandelen met uh, bijvoorbeeld draden of de plexer. Dus het is echt uitstekend te behandelen. Ja, meestal is één behandeling gewoon meer dan genoeg om tot een goed resultaat te komen. Als je gebruik maakt van Sculptra, wat uh, in sommige gevallen een slim idee is, dan duurt het drie maanden voordat je het resultaat kan zien. Ja, ik kan maar gewoon één ding zeggen, de tevredenheid is uitstekend, omdat het een uh, indicatie is die echt heel goed te behandelen is.